Welkom of welkom terug bij mijn YouTube kanaal Ronalds Italië. In deze video neem ik je mee naar een van de mooiste kuststadjes van Puglia, het geweldige Monopoly. Hier geniet je van de zee, leuke winkels en maar bovenal van heerlijk eten. Denk hier bijvoorbeeld aan verse visgerechten. Hm, geweldig. Geniet van de video en laat je inspireren. Nou, we zijn in Monopoli, toch? Ja. Ja. Ja, ik ben weer een prachtige Monopoly voor ons Italië. Ja, en dit is echt uh, een van de meest favoriete plekjes om toe te gaan. Echt geweldig. Uh, je ziet uh, tegen het historisch centrum aan je gelijk een heerlijk strandje. Dus mensen lopen vanuit een appartementje te, te boeken bij Gronons Italië. Lopen uh, loop zo lekker naar het standje toe. Leuk weer terug, even douchen. dan een restaurantje. Uh, eigenlijk een ideale manier om uh, Italiaanse bedoel te krijgen. Uh, ik ben er helemaal, helemaal gek van. Tel zit ik deze keer een stukje buiten Monopoly. Een stukje te zuiden. Uh, het gezin is ook mee. Ik zit daar lekker direct te zee, heerlijk. Maar in september ga ik hier weer lekker naartoe. En dan ga ik weer genieten van al het uh, fantastische Monopoly te bieden. Hier in het prachtige Monopoly. Dat dus we met een tallige gezin. En die hebben Monopoly gedegradeerd tot een shopping mall. Terra daar moesten ze naartoe. straks gaan we een beetje cultuur pakken weer. Vergeet niet de video te liken, te delen en je even snel te abonneren.